Zo, we gaan weer verder met de bouw. Ik heb in de tussentijd even um, wat dingen aangepast. Dat toch even gauw vertellen. Ik heb aan de linkerkant de extrusie losgehaald omdat ik daar ook die, um, die sliders in moest plaatsen. Dat is één ding. Tweede is, um, ik heb dat uh, bedieningspaneeltje wat je hier ziet, dat heb ik van links naar rechts verplaatst. Uh, hij zat namelijk een beetje op de kop. <laughs> dat was me nog niet opgevallen, maar geen probleem. En ik heb hem uh, wat meer uh, waterpas gezet, zodat hij niet meer wiebelig is, want hij was een beetje wiebelig. Um, we gaan verder met de bouw. En dat wil zeggen dat we ons gaan bezighouden met de uh, X-as. Um, en dat begint ermee dat we eerst weer de motor gaan pakken. En die motor die moet in dit geval, en dan moet ik weer heel even gaan kijken in de video... Even kijken, want als het goed is moet de motor met zijn, uh, uh, zijn, zijn aansluitingen naar boven worden geplaatst als ik het goed heb. Ik moet heel even kijken of ik daar gelijk in heb. In mijn video zie ik hem nog niet verschijnen. Ja, daar zit hij. Hij ja, zit er al wel op, maar waar heeft hij hem geplaatst? Waar was hij dat aan het doen? Nog iets verder terug. Nog iets terug. Daar wordt die motor geplaatst. Ik denk dat die er al op zit hier. Hier nog niet. Daar nog niet. Even goed kijken. ik weet het eigenlijk bijna zeker. Hij moet met de, de, de, de aansluiting naar boven wijzen. Um, wat we gaan doen is, uh, is dit um, even kijken. Ik ga eerst weer de koppeler erop zetten. Want uh, we hadden al gezien dat we later niet bij de schroeven van de koppeler kunnen komen. Dus eerst de koppeler erop. Um, in dit geval zal ik eerst weer even de schroefjes van de koppel los moeten gaan draaien. Want dan een stukje zodat ik erbij kan. En dan ga ik hem erop zetten. Even opletten weer op de platte gedeelte van de as. En redelijk dicht tot aan het einde. Maar niet helemaal tegen de, tegen de motor aan, want anders gaat hij aanlopen. Dus ik draai hem dicht aan allebei de kanten, want hier kom ik zometeen niet meer bij. Als hij er eenmaal op zit, zo, die zit, zei de dokter. Ja, die zit vast. Geen probleem. Dan kunnen we nu eh, daarop alvast losjes. Het schroefdraadstaaf plaatsen. Kom, oh, zo ja. Dan pakken we even de schroefdraadstaaf. Die ga ik erin doen. En dan draai ik die bouten even een stukje dicht. Zodat die niet zomaar loslaat. Echt aandraaien doe ik hem dus later. En dan kunnen we hem in gaan brengen en hem vast gaan zetten met de vier wat langere boutjes die ik hier inmiddels gepakt heb. Die heb ik hier uh, met ringetjes erbij. En dan kan ik die erin gaan doen. Uh, de ringetjes er natuurlijk wel bij doen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Dit is één. Even kijken, zit hij? Ja, hij zit. Hij zit nog niet echt vast, maar dat hoeft ook nog niet. Dat ga ik zo meteen wel meteen doen. Dat is want bij deze kan je hem rustig al vastdraaien. Maar ik doe eerst even de boutjes vooraf indraaien. Dit is dus de X-as waar we mee bezig zijn. En hier komt ook zo in het ongelooflijk zware deel te hangen met de motor eraan, de spindelmotor. Even kijken... 1 Meestal is de techniek zodanig dat je de kruislings moet vastdraaien. Dat is twee. Dit is drie. En hier komt 4. In, of wat is daar? Die lijkt wel lam gedraaid, en dat is die ook. Deze is lam. Even kijken of ik daar niet voor heb vast wel. gedraaid is in het motorblok, want dat zou natuurlijk minder leuk zijn. Maar goed, dan zit hij met 3 vast, dan moet het met 3. Dat is niet anders. Hier heb ik een nieuwe. trekken zoals je ziet. Ik zal hem eens zonder ringetje proberen. Misschien dat ik hem zonder ringetje ietsjes meer mogelijkheid heb. En dat heb ik. Dus dan draai ik hem vast zonder ring. Want dat is dan beter. Oké, okay, nou, deze laten we nou wel weg. Deze bewaren we weer in een doosje. Misschien dat we ook deze even de ring ertussen uit halen. Ik wil toch wel dat het goed vast zit. Oké, okay, dat is dat stukje. Um, dan um, krijgen we ook hier weer de smooth rods. De uh, gladde uh, dragers. Die komen er recht boven te zitten. Daar hebben we, hier heb ik de uh, boutjes en alles al voor klaar liggen. En dit keer besluit ik ook echt om hem helemaal vast te draaien. Want uiteindelijk um, moet straks de zaak toch nog gesteld worden. Maar dat kan qua breedte eigenlijk niet echt uitmaken. Dus ik plaats hem gelijk goed. En dat ga ik bij de tweede ook doen. Die draaien we gelijk goed vast. Zo. Nu um, moet hier ook een extrusie op. Dus hier komt een echte extrusie nog weer op. Dit zijn die aluminium um, houders, twee stuks. In dit geval ook maar weer met één bout. En niet met twee, of zoals bij de vorige, hè, die onderste die waren met twee bouten vastgezet. Deze zijn met één bout vastgezet. We beginnen met de bovenste, die draai ik nog niet echt vast, die laat ik zitten. En dan de onderste, ik heb er wel nieuws zomaar in, want ook in die balk in deze extrusies moeten dus van die uh, geleidertjes, want hier komt straks achterop het uh, moederbord te zitten. Even kijken wat gaatje zit voor die andere wind. Oh, hier zo. Oké. Okay. Goed. Als je even kijkt zie je nu een aantal houders en dergelijke zitten. Ik ga hem ietsje draaien. Ik heb wat ruimte nodig. Um, in eerste instantie om um, het extruder blok, zoals je dat bij een 3 d printer zou hebben. Alleen in dit geval is dat het blok waar straks de spindel en, en de frees uh, in komt te zetten. En die moet er natuurlijk ook op. Um, en dat is weer een, uh, een kluifje. Allereerst hebben we hier weer bearings in zitten. Vier stuks, twee, twee uh, geplaatst. En dat ga ik om te beginnen weer even... Nou, Weer voorzien van, van wat, wat smeersel. Maar dat ga ik even kijken. Zal ik dat op die manier doen? Ik denk dat ik het anders doe. Ik denk dat ik het smeersel op de as uitsmeer. Dat is denk ik beter. Zo. Zo ja. En hier krijgen we weer dat verhaal met de veer. En dat gebeurt dan aan deze kant. Dus hier komt een veer in te zitten. Daar gaat hij. En de houder op die veer. En daar moet hij dan zometeen doorheen worden gedraaid. Nou dan moet ik hem eerst even goed pakken. Hij moet aan deze kant erop. Ik weet niet of je dat zien kunt. Ik hoop het. Maar ik heb namelijk niet meer ruimte om het op een andere manier te doen. En dan ga ik hem erin draaien. Althans, dat ga ik proberen natuurlijk. Nee? Ja, dat werkt. Ik kan hem alleen nog helemaal doorheen draaien, hè? dat snap je. Ja, daar is hij. Dan gaan we hem eens even naar de andere kant toe draaien, want daar moet hij uiteindelijk naartoe. In eerste instantie. Dus ik draai hem even om. Oh, hij is nou in één keer een heel stuk zwaarder geworden, maar dat is duidelijk, hè? Dat is natuurlijk duidelijk. Even hier zitten. Um, ja. Dan gaan we um, vervolgens die vier sliders aan de achterzijde in de extrusie doen. Oftewel deze vier vrienden die ik hier heb, die hier in die sliders moeten. Want die mag ik niet vergeten, dan moet ik de zaak weer openmaken. En ik denk dat naarmate we verder bij het eind komen, dat het natuurlijk steeds een groter uh, probleem wordt. Zo. Uh, andersom. Nee, was wel goed, was wel goed, was wel goed. Ja, yep, daar is die. En nou komt de drukke doos, want nu moeten we vanaf deze kant weer de tegenoverliggende uh, houder gaan plaatsen. Nou, we zien dat ik ze een beetje geleveld krijg, zodat het wat makkelijker vastdraaien wordt zo meteen. So far, so good. Oké. Okay. Um, schroeven voor nodig natuurlijk. Dan doen we weer zes stuks weer. Drie, vier... Nog twee is 6. Hier gaan we natuurlijk zo meteen nog wat meer voor nodig hebben. Hoop je wat ringetjes erbij, dan we ringetjes weer aan. Dat zijn er vier. En nog twee erbij, dat zijn er 6. Gaan we gelijk even die keurig op onze buikjes doen. En dan gaan we kijken dat we het geheel kunnen plaatsen. van Aard, hè? we moeten in elk geval hem hier daardoorheen hebben en dan hebben we een beetje pech want dan zien we dat hij net ietsje pietje naar links moet. Kijken. Als hij op deze hoogte komt te zitten, Zo. dan moeten ze zitten, daar, daar, daar, de anderen moeten natuurlijk net op de plek. Oké, okay, um, dit is de juiste bouwmaat volgens mij. Hier ja. yes, zit. Nee, die niet. Die zit ook. echt even pielen. Deze zit dus niet. En die dan. Die wel. heel even de zaak een beetje moeten schuiven nu. Ja, want dan moeten we dus drie uitschuiven, dat klopt. Eerst even die onderste hier maar even doen. Het zou ongeveer de plek moeten zijn waar die zit. is goed. Nou komt de moeilijkere. Nee, we bekijken. Is ook goed resteert er nog één en dat is deze, hartstikke mooi. Goed, we zitten er allemaal in. Nu kunnen we dus gaan kijken dat we de zaak op die 46,5 mm gaan afstemmen. Dat doen we eerst maar even met deze kant. Um, nu. Misschien moet ik hem even een kwart draaien. Zo ja. En dan even afstellen op die 46,5 mm. Zo ongeveer deze afstand hier. Maar hem hier vast rijden. 5, 6 Nou, dan gaan we eerst even die, die, die laatste buisjes hier allemaal vastmaken Want dat moet er nou allemaal nog gebeuren, hè? Dat, is, dat heb je vast wel gezien Net dat ik dat nog even lekker overgeslagen heb Dus weer vier schroeven erbij Die zit denk ik wel keurig in zijn die laatste vier hier vastzetten. Er is één reserveboutje over de hele tijd. Dat is heel netjes wel. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind ook, als ik heel eerlijk moet zijn, het is niet zozeer de kwaliteit van de onderdelen. Dat vind ik allemaal wel meevallen. Dat is aardig, wel aardig in orde. Vooralsnog, ja goed, het is, je ziet bijvoorbeeld bij de extrusie dat het niet de kwaliteit is die een Prusa heeft. Maar goed, wat verwacht ik voor de prijs die ik hier voor betaald heb. Echt dan wat het grote probleem is, en daar blijf ik bij, dat is simpelweg het ontbreken van een handleiding bij dit apparaat. En dat is een hele vervelende, vind ik. Um, maar goed, um, ala, het zij zo, ik kan er ook weinig aan doen. Gaan we weer even draaien. Oh, er zit mijn ding hieronder. Even halen. hier zodat ik erbij kan. En dan gaan we eerst maar eens de, de shafts hier achter een heel klein beetje erin draaien zodat dat wat logischer zit. Dat is één. Dan die andere, dat zijn die aluminium extrusies die ik nu vastdraai. Nou, deze moet ik nog even schuiven want die zat al wel redelijk strak vast daartussen. Maar geen probleem, ook dat is oplosbaar, alles is oplosbaar. Alles zit met zoutzuur. Zo, die zit ook. Dan ga ik de smooth vastdraaien. Dat is die. En de tweede die zit beneden. Hier, dat is die. Smoedrots zet, zet ik al vast, dat had ik straks ook gedaan. Even dat kan herinneren aan de andere kant. Die monteer ik echt al helemaal strak. Dan moet ik de zaak omkeren, want ik heb wel deze kant op 46,5 mm gedraaid, maar die andere nog niet. En dus dat moet ook nog gebeuren. Nu ga ik me bij deze bezig met de 46,5 mm. Nou is dat niet zo'n groot probleem, heb ik al gezien, want het is bijna goed. Zo, deze gaan we ook vastdraaien. Ik zie wel overigens dat dat bakkeliet. het is zwart bakkeliet. het heeft toch wel de tendens om uh, lelijk te worden. Maar van de andere kant, het is geen schoonheidsapparaat, het is een apparaat wat mooie dingen moet maken. En niet een mooi apparaat van zichzelf is. Oké, okay. um, dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu, um, want we zijn natuurlijk nog niet klaar, want we hebben die twee rods nog niet vastgezet. We gaan even kijken of die vrij beweegbaar is naar allebei de uiteinden. Dus ik ga hem bewegen helemaal naar mijn kant toe. Alsnog gaat dat goed. En zometeen natuurlijk naar de andere kant. En wat ik nog niet vastgezet heb is de koppeler. Verder als hier laat hij zich niet draaien. Nou, dat is ook buiten het bed inmiddels aan het komen. Dus ik ga zijn koppeler uh, schroefjes vastdraaien. De ene, de ene kant op, de andere, de andere kant op. Komt die toch niet. Oké. Okay, dan kan ik nu aan deze kant de bouten vastdraaien. Definitief. De laatste die ik nog heb. Dan kan ik hem nu de andere kant op gaan draaien. Ik ga bewust even het vet aan de andere kant plaatsen, want dat draait hij nu natuurlijk overheen. En dat is ook de bedoeling. Dit is dus lang draaien even. Even, even, even werk, zeg maar. maar. Dat moet even gebeuren. Dus ik draai maar ondertussen even om, zodat ik wat meer beter weer bij kan. Business. Het moet even gebeuren, heel vervelend maar het is niet anders. Het is ook aardig zweetverwekkend moet ik zeggen, maar we naderen het uiteinde. Sorry lieve mensen, daar ging de camera weer eens, dat gebeurt ook nog wel eens. Het staat allemaal erg fragiel hier. Maar we zijn weer in beeld. En we draaien hem naar de andere kant. Nou, hier kunnen we hem wel helemaal tot het eind draaien. Maar goed, dat is ook niet zo erg. Um, en dan gaan we hem daarvoor zetten, met de laatste twee bouten die hierop aangedraaid moeten worden. Zo. Ik laat hem gelijk zo staan, want ik, uh, we gaan nu naar de achterkant van het apparaat. eigenlijk staat hij goed zo. Dat was uh, de X en de Y-as. Um, Ook die zijn inmiddels klaar. Komen we op uh, het gebeuren van het moederbord. En daartoe uh, wil ik natuurlijk uh, aan de achterzijde deze bekasting gaan maken. Um, waar straks dat moederbord in komt te zitten. Um, nou, dan moeten we even gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Eens even naar mijn handleiding. Pak er even bij, dit hebben we gehad, ook het plaatsen hiervan hebben we gehad, en dan hoe die eruit ziet, heel aardig, nou dat kunnen we zo ook wel zien. De spindel, maar die zit er al in, en dan krijgen we het controlebord. inderdaad. Nou. Dat gaan we erbij halen. De controlboot zit nog netjes verpakt in zijn uh, plastic behuizing en zijn, uh, zijn zilverkleur. Het is altijd een soort van zilverkleurig cellofaan. En daarin zit een bubbeltjes uh, ja, plastic, een wrap plastic, waarin de moederpoort zit. Best wel lastig ook te krijgen, maar beetje beleid. Is hij er inmiddels toch uit. Hier komt hij. Hier hebt het moederbord van het apparaatje. En dat moet uiteindelijk geplaatst gaan worden. En dat moet gewoon met zijn tekst naar boven. Dus hij moet uiteindelijk zo in de box komen. Even kijken of dat past. Dan moet ik even naar kijken. Iedereen die het ontworpen heeft. Die heeft niet erg goed zijn best gedaan, want hij past voor gemeten, dus de box kan op deze manier nog niet gebruikt worden. Dan zal ik wat gaatjes moeten gaan boren en wat er vervelend is, de hele reutemethode past dan niet. Dus dat zal zonder moeten gebeuren op dit moment, de, de box gaat niet passen, dat kan ik zo vertellen. Die gaat de kleebak in, die gaat niet werken. Uh, de, de aansluitingen kloppen niet, noem het maar op. En dat is dan eigenlijk wel jammer. Van de andere kant, uh, niet getreurd. het origineel zit daar ook niet op. We gaan uh, de moederbord plaatsen. Het moederbord plaatsen is een kwestie van uh, onder andere uh, wat opvulstukjes en dergelijke. Even kijken, goed zo. We hebben daar de volgende vier boutjes voor nodig. Dat is weer een ander maatboutje, maar die zitten keurig bij. Niks mis mee. Die gaan we pakken. Die gaan we openmaken. We even naast. Daar horen we weer vier ringetjes bij. En je raadt het nooit, er blijft één ringetje over. Nou, bij alles tot nu toe was er één ding over. Al heb ik één ding serieus gezien, waar ik er twee van over heb. Dat is wel grappig. Twee zelfs drie. Twee, nee twee. Niet meer en ik heb de vier ringetjes, uh, of de, de, de afstandsbusjes, die heb ik hier ook gelijk, maar even bijgepakt, want ook die gaan natuurlijk worden gebruikt nu. Zo, um. dit is dus boutje, ringetje, afstandsbusje, door het moederbord heen. Ik ben benieuwd of er ruimte genoeg overblijft om je vast te draaien, lieve vriend. But we will see. Even kijken of ik de juiste maat. inbus sleutel heb. Is die dat? Nee, dat kan het niet zijn. Even kijken. Dan zou het dus toch deze moeten zijn. Oh ja moet ik even kijken of dat werkt. Ik denk dat het ringetje er tussenuit moet. Dat doen we eens dus eventjes. Even kijken of het dan wel werkt. Ja, want dan werkt het wel. De ringetjes horen er hier niet tussen, Ik zal ik zo weer opruimen. Moet ik zeggen dat in de handleiding die dan dus niet origineel was, staat dat ook niet vermeld. Oh, oppassen, dit doen we niet goed, je moet aan de andere kant. ze doen zo. Goeie hoogte zit. En er moet er nog eentje zijn. Ja, hier is die is ja. hier. Dit is een vliegend opvullbusje. Moet die pakken nu. Ja, doet hij. We gaan hem eerst eventjes een heel klein beetje losdraaien zodat we hem kunnen verplaatsen nu. Zo. Dan gaat hij bijna helemaal naar links. Daar zetten we hem vast. Zo, poederbord zit erop. Uh, de vier dingetjes dus uh, waren daar niet bij nodig doen ze zo even in onze spare tuutje in onze tutje met restjes. Want volgens mij is het schroefwerk klaar. Dus ik doe ook de andere twee boutjes die ik over had, die ga ik daarin doen. En dan heb ik daar ook nog bij gekregen twee, drie uh, niet zinkjes heb ik hier ook. Drie heatsinkjes en die gaan op dat moederbord worden geplaatst door mij. En dan hier op de processoren. Er zitten plakstripjes op de achterkant op. Die moeten eraf worden gehaald. Dat twee. 3. Dus Ook die zijn allemaal geplaatst. Oké. Okay. Um, nou, nog heel eventjes, lieve vrienden, dan, dan zijn we zover. Ik ga heel even kijken. Dat zijn bolts. Oké, okay. daar hebben we de aansluitingen: spindel. Steppermotors, X, Y, Z. Adapter, en USB. Ja, dat is correct. Oké, okay. um, dit laten we er even bij leggen. We gaan de kabeltjes erbij halen. 1, 2, 3, 4 en 5 kabeltjes heb ik hier in de totaliteit. Um, ja. Eerst maar eens even de spindel. Die heb ik hier. Op de spindel is een markering aangebracht. Deze kant is rood, die kant is dus zwart. Want dat moeten we natuurlijk niet in de baar brengen met elkaar. Dus we plaatsen rood op rood. Ik vind dat die wat uh, slappie zit. Een klein beetje meer dicht drukken. Even kijken of dat voldoende is, maar dat zien we zo. Oh, duidelijk. Ja. Nou, ik vind hem nog steeds slappig zitten. Even jou eraf halen. Want hij mag er nu al best wel strak op zitten, denk ik even. Hier ging iets niet helemaal goed, dat merkte je. Even draaien, dan kan ik iets beter zien wat ik aan het doen ben. Oh, ik zie het al. Ja, een die losgeschoten is. is dus deze vriend hier. Waarschijnlijk zijn tegenoverliggende broertje. Dus moet hij ook midden voor zetten. Dat is altijd lastig hè. Dan zit zo'n allen key vervolgens dus zo vast dat je hem er niet meer uit krijgt. Dat is altijd op verkeer het verkeerde moment. Kom, laat los. He, he. Nou, Want ik moet nog de andere kant nog vastdraaien. Oké, okay, hij zit weer vast. Even opnieuw. Um, want nu zie je net iets te diep. Iets te ver gedrukt, maar goed, dat is weer open te maken. Dat is niet zo'n probleem. Hoe het er nu mee staat, ja, dat is beter werk en dan de zwarte. beter vind ik. Oké, okay. kan ik hem weer draaien. Okay. Deze komt um, hier zo in dit slotje te zitten. Daarmee zou in elk geval de spindel moeten kunnen draaien al. Dat ga ik niet proberen hoor, geen zorg. Dan gaan wij de drie steppermotors monteren. Die heb ik hier, kabeltjes voor de steppermotors. Dat moeten er drie zijn, nou dat zijn er ook drie, zijn ze dezelfde lengte. Ze zijn allemaal even lang, dus het maakt niet uit welke je voor welke pakt. Volgens mij zijn ze ook in de plaatsing hetzelfde. Het is alleen zo dat de ene aanzetting anders is het andere en dat heeft te maken met uh, de kant waar die in komt. Um, even kijken. Um, dus het staat ook bij i, x en z-as. Um, goed. i1 en i2 x-as. Nou, dat is een grappige. Want welke is dan welke? ik neem aan... Kijk, deze heeft namelijk vier aansluitingen. Nou, eerst maar eens even de X doen. Uh, dit wordt de X-as. Zo. En de X-as, dat is dus degene die... de zijkant hier zit van, de, uh, van het gebeuren. Ik pak wel even de video erbij nu, want het is wel een dingetje en nu om, uh, om dat even goed te doen. En maar dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Ik durf deze wel te plaatsen, dat is niet zo'n probleem. Ik kan hem ook altijd weer loshalen natuurlijk. Even oppassen met dit soort dingen. Het is klein spul, het is erg filigraan. En gelukkig heeft hij hier hetzelfde moederbord als ik ook heb. Zij is bezig om dat te plaatsen nu. Ik loop daar even overheen, want ik wil eigenlijk even zien hoe dat met je aansluitingen zit. Ja, dan is hij daarover. daarover. Ja, en laat ook zien dat hij verschillende aansluitingen heeft. De ene kant is een wat breder, de andere is wat, wat dikker, zeg maar als het ware. Dus dat is dat dus correct? Hier gaat in de motor, dat is de z-as. En die zit aan de rechterkant. Ja, is dus dat is correct? Ik zet hem even stop. Want dat kan ik simpelweg nadoen natuurlijk. Dat is degene die ik nu ga doen. Dat is deze hier. En die komt in onze vriend hier terecht. Die zit ook. Oké. Okay. Mij gaat het vooral nu om die eiers, want dat is de moeilijke jongen van het verhaal. Want die heeft er twee namelijk. Dat is wel grappig, want hij zegt dat ik plug hem in, in de Y Motor Maar hij heeft net als ik, net als ik heeft hij de 2. En hij plugt hem in de meest rechtse van de twee. Dus waarom dat nou dan de Y Motor is, het is een beetje raar. Want het is eigenlijk hetzelfde als bij mij. Hij heeft er twee en niet één. En bij allebei staat I-axis boven. I1-axis en I2 axis. Dus het is een beetje krom, als ik mag zeggen. En ik mag het zeggen, tenminste van mijn vrouw mag ik dat, ik mag veel van mijn vrouw, dit is er een van. Deze zou dan dus volgens hem in deze moeten, in de rechtse van de poorten. Ik probeer dat heel even te laten zien. Kijk, als je hier achterin kijkt, zie je vier van die poorten en geen drie. Ja. X-axis is links. Zet dus rechts, dan blijven er twee bij de ei over. En hij plukt hem in de rechtste van de twee, dus dat doe ik dan ook maar. Zodat we hem hetzelfde hebben. Dat is misschien niet erg onhandig op zo'n moment. Even kijken, uh, want heeft hij hier ook dat aparte afstandsbordje bij zitten? Dat denk ik haast niet, maar dat is ook niet zo moeilijk. Dat is dit kabeltje hier, dat is om dat afstandsbediening. En daar zit maar één mogelijke aansluiting voor in de houder. Alleen even kijken in of daar nog een verschil in de setting is. Ja, er zit namelijk een uitsparing. Correspondeert dat dan ergens mee? Ja, dat correspondeert ergens mee. En dan is dat het handigste om het zo te doen. Zo, die zit er ook in. Dus die gaat dan hier naartoe. En die moet dan daarin geplugd worden. Wat ze trouwens niet handig gedaan hebben. Misschien moet ik dat dan toch even veranderen. Want die andere die zit iets prettiger. Maar... Het is belangrijk natuurlijk dat je dat ding ook kunt zien. Dus dan kan ik hem beter met deze kant hier plaatsen. Want hij is een beetje verkeerd gemonteerd naar mijn mening. Maar goed, wie ben ik? Maar nou kan ik tenminste ook het display van dat afstandsbedieningje lezen. Anders kan ik dat niet lezen. Nou, wat er ontbreekt, dat kan ik zo zeggen. Dat zijn de... Uh, uh, Tireps, daar zou ik Tireps bij zitten. Die tenminste volgens de, de, de, de handleiding van de concurrent zeg maar even. En die Tireps die zijn er niet. Uh, nou is het gelukkig zo dat ik uh, bij mijn 3D printer ook de nodige Tireps heb gekregen. En die gaan we dan ook maar even erbij halen. Uh, en dan moet ik even kijken wat het doosje dat is. Ik denk deze. Ik denk het wel. Ja, even kijken. Niemand uh, de deur uit? Ja, tie Raps. Dus wat ik nu aan het doen ben, is simpelweg het cable management. Ik heb daar overigens bij Ali iets anders voor besteld, maar dat heb ik gewoon nog niet binnen. Um, ik heb daar echt een, een, een, zo'n zo, zo, zo, ja, zo bekledingje, ik weet niet, kijk je dat? Achterop zo'n printer willen we wel eens in een bekleding zetten. Hittebestendig het bestendig en dat heb ik besteld. En dat gaat absoluut binnenkomen binnenkort. In de meantime, in de tussentijd gebruiken we gewoon de normale tirefs Ik zet er wel voldoende op zodat het een beetje georganiseerde puinhoop wordt. Want het is wel, uh, ja, het is een beetje een bende. Anders aan kabelmanagement. Hier komt de derde te zitten. En dan zijn we bijna klaar met de bouw van de... Sea'n Sea router, de 3018 Pro. De laatste hier denk ik van het mensen van de van deze as. Misschien nog eentje zo. Dan hebben we in elk geval de, de zetas klaar. Is dan echt helemaal opgeborgen. Oké. Okay, um... Deze opbergen... En deze. Ik weet, een ander zal waarschijnlijk eerst geprobeerd hebben. Um, ik dus nog niet. Ik ga ervan uit dat ik de bouw gedaan heb zoals het hoort. En dat het is zoals het hoort. Dat is misschien wat uh, brutaal in de zin van dat ik daarmee uh, ervan uitga dat het wel goed zal zijn. Uh, maar ik wil graag dat het uh, in deze film in elk geval er netjes uitziet. Mocht het niet werken, dan haal ik het wel uit elkaar en dan. Uh, Komt dat maar goed, dan ga ik daar wel mee bezig. Maar ik wil naast het kabelmanagement ook een beetje voor elkaar hebben hier. Um, even kijken. Dit ga ik waarschijnlijk onderlangs laten lopen. Op het moment dat ik hem gebruik, is dat een zinvolle aangelegenheid om er dan tijdlijfst aan te maken. Ik weet niet of dat zo handig is. Het is wel mooi dat het daar uit de buurt blijft. Op deze manier natuurlijk. Maar dat zal het ook zijn als ik het achterlangs laat lopen. Dus ik ga daar geen tijdigs meer op doen. Ja, lieve mensen. Um, natuurlijk zijn er nog een paar kleine dingen die moeten gebeuren. Ik moet um, zometeen de, de kabel verder aansluiten. Dat doe ik mee, de, de, de stroomkabel. Die gaat uiteindelijk, even draaien, ja. daarin terechtkomen, USB-kabel daarin, ja. En dat is wat mij betreft de bouw van de CNC-router 3018 Pro. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. We gaan natuurlijk de volgende video gaat de werking tonen. Maar dat moet ik eerst gaan testen. Dus ik zie je de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Dag.